Hey, daar ben ik weer voor een nieuwe, fantastische aflevering van Henk in Frankrijk. Het is voornamelijk Henk deze week, want Corrie wilde niet in beeld komen. Ze heeft de heg gesnoeid en uh, goed werk gedaan natuurlijk. Alleen, uh, ik heb weinig beelden van er uh, op camera, kom volgende keer. En vind je deze film wel leuk? Vergeet niet te abonneren en te liken, yes! Corrie en ik hebben hier een leuk zithoekje, een lekker knushoekje, waar we s'avonds televisie kijken. En, uh, het huis, dit gedeelte van het huis is in 1858 gebouwd. En dus die trappen ook, die kasten hier, inbouwkasten. En uh, dat hebben we dus vorig jaar al in de grondverf gezet. En dat moet nu nog in de kleur geverfd worden. Nou zal ik al even kijken naar die... Kast hier en dan kun je zien dat hier een, uh, een grote kier zit. Ik dacht dat ja, dus die hele deur eigenlijk een stukje omhoog, maar ja, die scharnieren die zitten gewoon een soort scheef. Uh, ja, die zijn wel wat verschoven ten opzichte van elkaar. Maar ik weet niet precies hoe je dat nou weer recht moet trekken. En op dit moment die deur die past goed, kijk hij klemt nergens. En nou ja, die hier, dat, dat irriteert me een beetje. Dus ik dacht: nou als ik hier nog gewoon een latje opzet en uh, in de grond verf zet, dat je afwerkt, dan kan ik het daarna in de kleur zitten. Daar zie je er niks meer van. En die is ongeveer gelijk, ongeveer gelijk op deze. Dus uh, dat is mijn klusje voor vandaag. En bingo, een mooi stukje. Hier moet ik een stukje van 1 cm bij 53 cm zagen. Gaan we doen naar de zaagtafel. Safety verse. Voor de mooie geit. En klaar is het hier. Oké, okay. dan gaan we het verlijnen. Stoel aan de kant. Dat moet ik nog even schuren. Kijk, okay. het gaat hem worden. Oké, okay. dan kijk of het past. Deze steek hier, hè? Ik het af. Of ja, hier steek ik dan weer te ver over. Dat is wel zo vastklemmen. Maar er is een spanning op, dus ik bedoel dat ik het toch even goed heb. wil ietsje meer perfect het zelf Dan zitten En Oké Dan even okay. Hier in de Sal de Commune moet ook nog wat gedaan worden. Uh, ik ben al een beetje begonnen met aanvegen. En uh, ik heb ook wel een vuurtje gemaakt. Want in deze houtstapel. Ja, daar moet er wat uh, meer systeem in komen. Dit deel, dat is het oudste eigenlijk. Dat, uh, dat is hout van een hele oude taxus. Koen en ik hebben die met gevaar van eigen leven. Ooit is uh, omgezaagd, dat is, uh, was daar. Uh, zie je, hij is weer vanzelf gaan groeien, dus die moet weer gesnoeid worden. Maar daar kwam die boom vandaan, dus dat is uh, ja, ruim drie jaar geleden. Uh, vier, ja, vier jaar alweer, weet je. Uh, dus dit moet er helemaal uit, dit moet verbrand worden. En dan hebben we het betere hout. Dat is hier. En dat is uh, walnotenhout. Dat uh, fikt heel erg lekker. Dus dat moet ook weg. En uh, dit is eigenlijk het, uh, het oudste gedeelte en dat is eikenhout. Fikt ook natuurlijk als een gek. Maar uh, het idee is om hiermee te beginnen. Dat uh, rottige taxishout. Na vier jaar moet het wel droog zijn. Dus uh, daar gaat het open haard in. En die heb ik net aangestoken zoals je ziet. Dus er moet nog een beetje hitting komen. Het linker stapeltje moet ook nog weg. Grote, dikke blokken, die moet ik ook nog in kleine stukjes uh, hakken. Ja, en voor de rest, uh, ja, dat moet hier uh, schoongemaakt worden. Jeetje, moet je kijken. Het is uh, mooi beschermd, redelijk beschermd, met uh, plastic op de tafel. was wel echt nodig ook, hier, want je ziet uh, een enorme stoflaag liggen. Hier ook, op die bedjes, dus gelukkig uh, dat taal daar wat op gelegd heeft kijken. De pizza oven. Ook helemaal vies uh, dus gaan we gaan hier alles schoonmaken, de gitaar stemmen, de bladeren opvegen, alle meubels weer op zijn plek zetten. Ja, en dan is het de zaalcommune weer als vanouds, Het centrum van gezelligheid. Oké, okay, dat was je dan weer voor deze week. Tot ziens, tot volgende week. En nogmaals, vergeet niet te abonneren en te liken. Bedankt voor het kijken. Doei doei!